Zullen we nog even kijken naar Joyce of ze nog een al lust. Roosje zag ik wel net. Het ziet er wel super nat uit overal. Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce, kom maar, Joyce! Hé, hey, Roosje! De andere twee uit de heet de hooizak. In de grijze, grijze container. Kijk eens Jos! Ho, Met loof en oud, Ho, Goed zo, Joyce! Hé hey, Roosje, daar ligt nog niks. De hoosak was helemaal leeg. geschreven, dus ook geen hooi meer. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje.